Jij ja, erop voelt, kijk echt wel mee wat bij je past vanuit coaching. Ik heb echt wel maandelijks contact gehad met onze HR afdeling om te kijken is dit iets voor mij of niet.